Ik kan me goed voorstellen dat dit weekend op veel plaatsen de barbecue weer aangaat. Het wordt prima weer met flinke zonnige perioden. Het blijft droog en de temperaturen die zijn over het algemeen zeer aangenaam. Ja, even geen zomerse warmte in het land. Vrijdag niet, maar ook zaterdag niet. De temperatuur blijft overal onder de 25 graden zoals het er nu naar uitziet. Vanaf zondag krijgen we wel weer heel duidelijk meer warmte vanuit het zuiden. Zaterdag zo tussen 20 en 25 graden, zondag dan in het midden en zuiden van het land al boven de 25 graden. En vanaf maandag komt de echte hitte in het land binnen. Het Duits weermodel laat het ook goed zien. Dan krijgen we in vrijwel heel het land tropische temperaturen en dat geldt zeker ook voor de dinsdag. Dan wordt het echt extreem warm met maxima die op kunnen lopen in een groot deel van het land tussen 35 en 40 graden. Wat dat betreft ziet het de zaterdag eigenlijk een stuk aangenamer uit. We beginnen wel met vrij veel bewolking, want vrijdag op zaterdag in de nacht kunnen er wat buien vallen in het noorden van het land. Die wolkenvelden die zijn dan in de vroege ochtend ook nog wel aanwezig, maar vanuit het westen gaat het steeds meer opklaren. In de middag wordt het zo'n 19 graden in het noorden, misschien wel 20. Gaan we verder het land in, dan wordt het 22 tot 24 graden. Dat alles bij een matige wind uit het noordwesten die die temperatuur dus nog enigszins tempert. Op zondag wordt het al een stuk warmer, de wind draait naar het noordoosten en op veel plaatsen wordt het dan zomers met 26 tot 28 graden. In het noorden nog wat gematigde temperaturen, maar zeer aangenaam 22 of 23 graden. Vanaf maandag dus die tropische hitte met temperaturen die oplopen in vrijwel heel het land boven de 30 graden. Er is veel zon en er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. En dinsdag zien we dan echt die extreme waarden op de kaart verschijnen. 35 tot 40 graden als temperatuur in de middag. En dat is natuurlijk bijzonder heet. Daarbij heel veel zon en een zwakke wind uit het zuidoosten. De dagen erna gaat de temperatuur geleidelijk aan weer dalen en zijn we de extreme hitte weer kwijt. Fijn weekend.